op het strand daar in Griekenland En ook Portugal maakt een grote kans Mallorca, Ibiza, op een eiland Aan de Spaanse costa, joh, maar Turkije, misschien Of naar Sunny Beach is ook oké okay. Naar Bulgarije, hey. Ik verdruk meteen, hey. Op zomervakantie De zon, naar de zee, naar het strand wil ik heen. Freddy en place, maken gekke dingen mee. Alle plekken waar ik kom, waar ik reis, waar ik feest. In heel Europa zijn Nederlanders één. Ja, het strand is al overgenomen, net een invasie. Overal brunettes, blondines, net een tentatie. Ja, kijk, ik kom heen, ja, dan zie ik het meteen. Er zijn honderdduizend man uit Nederland, Nederland. We zingen mee met de DJ. Hey, hey, hey, hey. We zingen mee met de DJ. Hier op zo. Vakantie. Zie me op een strand naar in Griekenland En ook Portugal maakt een grote kans Mallorca, pizza op een eiland Aan de Spaanse costa, Jorette, man Turkije misschien Of naar Sunny Beach is ook oké okay. Naar Bulgarije, hey Ik vertrek meteen, hey Op zomervakantie Oh na na na Op zomervakantie, hey, hey. Van de villa naar de beach, naar de poolparty Op de boulevard checken naar de spangen mami Want ik heb al lang gezien, mooie benen, korte jeans Wat ga je doen? Naar de afterparty? Kroef ze in de zee, maar ik heb haar aan de haak De vriendinnen zijn op spang, dus ik neem iedereen mee Voel je vrij, je geheim blijft hier op zomervakantie Vakantie. We zingen mee met de DJ zomervakantie Zie me op het strand daar in Griekenland En ook Portugal maakt een grote kans Mallorca, Ibiza, op een eiland en de Spaanse costa, Jorette, naar Turkije, misschien of naar sunny beach is ook oké okay. Naar Bulgarije, hey, Ik verdruk meteen, hey, Op zomervakantie I'm